Goedemorgen, het zonnetje komt weer op, water staat laag, dus we gaan eerst het natte deel van het strand afzoeken, dan het droge stukje en uh, hoop dat we weer wat vinden, zie je terug bij de eerste vondst. 100. Nou, natte deel van het strand waren alleen maar bierdoppies, dus we zijn weer droog en we beginnen met. 10 cent en 20 cent. Die moet haast gisteren verloren bij. Ziet er nog nieuw uit. En 50 cent erbij Weer 10 cent. Eurotje. Dus, uh, we zijn nu ruim over de euro in. gaan we de 2 euro. Mag weer thuis komen straks. Oh ja, yeah, het beter werkt. 2 euro. Ja. En nog een 2 euro. Dat gaat lekker in één keer. Een ringetje met de letters love erop. Prolaria, maar toch grappig. En een eurotje erbij. Ziet er nog nieuw uit. En, en 50 centjes erbij. En een eurotje erbij op het matte deel. Het stikketje erop. Maar eurotje, een En weer een eurotje van het natte deel. Dus een uh, tijdje onder water gelegen. En in het Kultje lag een mooie 20 cent. Ook op het natte deel. Nou, blijkbaar lopen we in één keer op de goede hoogte uh, op de natte lijn. En, uh, 5 eurocent erbij, hartstikke idee. Nou, we pakken nog even een nieuw strandje. Het staat alleen met uh, laagwater droog. Dan mensen op het strand. Uh, met het hoogwater staat alles hier blank. Geen idee of er wat ligt. Uh, we gaan het meemaken. Oh, ja. En eerste munt: uh, 5 eurocent. En een mes. Een mes? Een mes. En 50 cent. Hartstikke idee. En in hetzelfde gaatje, 50 cent. 1 euro. Kijk of er nog meer ligt. No way. Hier weer goud. Wat is dit? Dan? Even schoonmaken. Nou, het lijkt verrekte te veel op goud. Ik denk een onderdeel van een sieraad of zo. Geen idee. We gaan het laten testen thuis. Maar het ziet er weer goed uit. Hartstikke idee. En 10 cent uit de modder. Hartstikke idee. En 10 cent erbij. En vijftig cent. Dan weer een, een euro centje, twee cent. Ja, inderdaad, één cent. Die vinden we niet meer zoveel althans, geen eurocenten ja en 10 cent yeah! nou, een beetje wisselvallig weer, nu weer zon we gaan naar het uh, Noordzeestrand ook nog even meepakken kijken wat we vinden en de eerste hier op bestand, 20 cent. En, 5 centjes. 10 cent. Nou, hier hebben we geen pinpointer voor nodig. Daar ligt hij. 50 cent. 20, cent. 20 cent. En weer vijftig cent. En een twintig cent. Hier altijd En weer twintig cent. En naast de twintig cent een vijf cent. En twintig cent. En vijftig cent erbij. En weer vijftig cent erbij. En de eerste euro eindelijk. 10 cent. 2 cent. En weer 2 cent. Ja, dat... Zo, eindelijk 2 euro erbij voor een bakje. Ja. En 1 cent erbij. 20 cent aan de oppervlakte. En weer een euro voor een bakje. Ik denk de laatste op weg naar de auto. Top. En nog een euro.